So, Benny Mann, uh, I am a finalist van Kunstwende, and so I'm going to tell you the story about my picture. Uh, I was at a rap gig in Brussels and there was this man uh, just nearby the stage who was just enjoying the music so I took a photo of, the, of him because he was so involved and voila. Hallo, ik ben Lisa en ik heb foto's gemaakt van het onderwerp van het effect van sociale media op jongeren en ik heb aan verschillende jongeren gevraagd om hun gevoelens uit te beelden rond sociale media en bijvoorbeeld dit meisje zei dat ze soms mensen de ogen wil uitkrabben en zij wil dat dan uitbeelden op de Um, Hallo, ik ben Staf. Ik heb wonen in Kortrijk en ik ben nu ook in de finale. Um, dit is een van, van mijn zes foto's die ik heb genomen in, een psychiatrische, instelling. in um, een psychiatrische instelling. En Dit is een wachtkamer van een dokter die daar um, dokter was.